Het oh, what the game in zo'n zwarte pallet. Ik... Ik joined die lopjes. Het like echt zo'n fucking klote zombie. Godverdomme. Zie daar is dat wandelend skelet. In water. Kwaliteit gameplay. Er zit er al meer dan 3 Minecraft dagen of zo. Ik sta rustig bezig was. Wat? Die, die slaagt die u. Die schiet allemaal... niet, maar die slaagt u. Fuck? Die doet de attack uh, okay. van een gewone zombie. Ik ben er even naartoe gezwommen. <lacht> oh wat, de ineens staat een hoed aan. Wat? Er staat ineens van die pilletjes met een klasboog in die grond. Bergenskruivel. Wat een buik. Ziet jij dit? Wacht, ik kom ook even, want. Wat is er toch mis met deze wereld? Wat heb je dan weer gedaan? WTF. <laughs> Hoe dan? Deze is wel een mooie wereld, hoor, ja. Ik weet niet wat ik in die zal een Extra hoog gedoe wereldje, hè? En dan ziet je deze ineens voorkomen hier. Die hoge bergen die zo even raar willen doen. Zie! Zoveel gravel Dit lijkt precies op een skere versie van Minecraft waar dat steen echt een fucking rare ding is. Volledige <laughs> berg van gravel. Dit is ook nog gravel! Ja, deze ook. is allemaal gravel. Het is allemaal gravel. Hé, daar is zo'n pilletjes door. Dan als daar doorstaan, staan, <laughs> hoezo komen daar de pilletjes? Als ik ben al 2000 oh. blokken verder op. <laughs> Zoveel gravel. Oh nee, nee, nee, nee, nee, nee. Nee, nee. <laughs> Bruh.